In deze procedure gaat het over de beëindiging van de schuldsaneringsregeling. De rechtbank heeft beslist dat aan de schuldenaar de schone lijk kon worden verleend. Wel heeft de rechtbank daarnaast beslist dat de schuldenaar nog een bedrag aan achterstallige alimentatie aan de boel moest betalen. En als dat bedrag niet tijdig zou worden betaald, dan kon het gevolg daarvan zijn dat de schone lei zou worden ontnomen, zo overwoog de rechtbank. De schuldenaar gaat vervolgens in hoger beroep. En in dat hoger beroep vraagt de schuldenaar het hof om de uitspraak van de rechtbank te vernietigen. Maar dan wel alleen voor zover daarin is beslist dat de schuldenaar de achterstallige alimentatie moet afdragen en dat als zij dat nalaat, dat erin kan resulteren dat de schone lei wordt ontnomen. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, voor zover daarin is bepaald dat aan de schuldnaar een schone lei wordt verleend. En tegen dit oordeel wordt in Cassatie opgekomen. In Cassatie wordt aangevoerd dat deze beslissing van het Hof in strijd is met het beginsel dat een appellant niet slechter mag worden van zijn hoger beroep. En deze klacht slaagt. De Hoge Raad stelt vast dat de schuldnaar in hoger beroep uitsluitend was opgekomen tegen de beslissingen van de rechtbank over het nog moeten aftragen van de achterstallige alimentatie en de mogelijke gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting voor haar schone lei. En de omvang van het hoger beroep was daarmee beperkt tot die twee beslissingen van de rechtbank. En het hof kon om die reden, niet de beslissing van de rechtbank dat aan de schuldenaar een schone lei wordt verleend, wijzigen in het nadeel van de schuldenaar. Die beslissing was immers in het voordeel van de schuldenaar en was door haar in hoger beroep niet bestreden. De Hoge Raad vernietigt dan ook de beslissing van het hof. Vervolgens doet de Hoge Raad de zaak zelf af. Het stond de rechtbank volgens de Hoge Raad niet vrij om naast het verlenen van de scholenlij tegelijkertijd te bepalen dat de schuldnaar nog een bedrag aan achterstallige alimentatie moest voldoen en dat het niet voldoen aan die verplichting gevolgen zou kunnen hebben voor haar scholenlij. Voor zo'n beslissing ontbreekt namelijk een rechtsgrond. De Hoge Raad vernietigt in zoverre dan ook de beslissing van de rechtbank. Het eindresultaat van deze procedure is daarmee dat de schone lei aan de schuldenaar zal kunnen worden verleend.